Mijn naam is René Verhulst. Ik ben burgemeester van Ede, sinds 2017. En als burgemeester ben je voorzitter van het college, van burgemeester en wethouders, maar ook van de gemeenteraad. En wat ik belangrijk vind is dat college en raad tot de beste besluiten komen voor u, als inwoners ook van de gemeente. We lopen hier in ons Memorial Park. Een belangrijke plek, velen van u zullen hem ook uh, kennen. Uh, ons mausoleum uh, staat daar, ook een plek waar uh, verdriet, de dodenherdenking, uh, bijvoorbeeld het holocaustmonument uh, en vreugde 5 mei ook bij elkaar uh, komen. Als burgemeester doe ik nog meer dan het voorzitterschap. Je bent vertegenwoordiger van de gemeente, bijvoorbeeld naar ministeries, naar allerlei andere gemeenten uh, ook. Ook bijvoorbeeld uh, voorzitter van, uh, van de regio Food Valley. En ik heb de portefeuille openbare orde en veiligheid en horeca en uh, juridische zaken. Ik hou van mijn werk. Ik vind het ontzettend uh, leuk. Heel veelzijdig uh, baan. En uh, de komende tijd uh, kunt u verder kennis maken met de nieuwe uh, collegeleden. Uh, Zij zullen zichzelf uh, aan u gaan voorstellen.